Je kan ook presentie invoeren voor een collega. Dat doe je door eerst deze collega op te zoeken. Nou, ik pak even een willekeurige collega. Ik ga naar hem toe en vervolgens klik ik in zijn agenda. Nou, hier zie je wat hij allemaal voor lessen heeft. Je klikt een van de lessen aan waar jij bijvoorbeeld bij hebt gesurveilleerd. En hier zie je vervolgens de klas. En per persoon kan je invullen was hij aanwezig, afwezig, was hij verwijderd of te laat... Je vult het overal in, je drukt op opslaan.